Hoe kan je passief inkomen genereren met je online business? Dat is een vraag die ik natuurlijk heel vaak krijg en nou, in deze video ga ik je uitleggen hoe dat nu in het echt er aan toe gaat in een online business. Dus wat precies passief inkomen is in een online business die draait op online trainingen zoals mijn bedrijf draait. Er zijn te veel financiële shamanen die van alles roepen over passief inkomen, 4 uur per week werken. En uh, het geld rondbidden zonder daar iets voor te doen. Maar serieus, Bill Gates, Richard Branson, uh, Oprah Winfrey, die worden toch ook niet enorm succesvol financieel door helemaal niets te doen. Nou, mijn naam is Irene Ogier en ik help al jaren ondernemers online trainingen te maken en deze heel goed te verkopen. Zodat ze minstens 30% minder hard hoeven te werken en veel meer Inkomen hebben en ook passief inkomen. Deze vraag wordt mij dus heel vaak gesteld en ik weet ook dat als ik de term passief inkomen gebruik in mijn uitnodigingen voor webinars of voor online trainingen, dat men anders daarop aangaat. Want dat is dus iets waar we echt naar verlangen. Maar als ik doorvraag, dan blijkt er altijd iets anders te zijn dat mensen heel graag willen: veel meer impact maken, veel meer mensen helpen. Volledige vrijheid hebben in een business. Dus nu even terug naar de vraag van hoe kan ik passief inkomen verdienen met een online business, met online trainingen. Nou, dit is hoe ik het zie. Als jij klanten keer op keer helpt en je vertelt iedere keer hetzelfde, dan zal je merken dat je daar ook een beetje moe van wordt. Dan zal je merken dat het er ook niet altijd even goed uit rolt. Nou, als je de kennis die je nou keer op keer overdraagt op de klanten die je helpt, als je die samenvat in online lessen, in online video's bijvoorbeeld, met opdrachten erbij en die stuur je voorafgaand aan de sessies aan je klanten toe, waarna je bijvoorbeeld in de live sessie die je dan hebt met de klant veel meer de diepte ingaat, dan heb je passief inkomen op dat eerste stuk. Dus dat is één manier van passief inkomen verdienen. Want je hoeft die tijd die je een liter besteedt aan het vertellen van uh, en het overdragen van al je kennis, die hoef je dus nu niet meer. En dat scheelt weer al ongelooflijk veel tijd. Dezelfde kennis, dezelfde online lessen, kun je natuurlijk groter aanbieden. Dus je kunt op een gegeven moment zeggen, oké, okay, in plaats van dat ik mensen één op één help, ga ik mensen in groepen begeleiden. Want het werken met groepen kan voor jou ervoor zorgen dat je veel minder tijd kwijt bent aan je één-op-één sessies. En voor jouw klanten is het ongelooflijk fijn om ook van anderen te horen waar ze staan, hoe ze groeien, de feedback die jij geeft op de vragen die ze hebben, waardoor ze nog sneller en meer kunnen groeien. Dat is dus de tweede Optie die je kunt toepassen hè, op dit gebied. En ook hier heb je natuurlijk weer passief inkomen. Want nu in plaats van dat je klanten één op één coacht of traint of hè, ze verder helpt. Doe je dat in een groep en dat scheelt je natuurlijk ook wel heel veel tijd. En de derde optie is de lessen die je nu hebt gecreëerd met de kennis die je overdraagt. Die kun je natuurlijk ook los verkopen. Dus zonder de ondersteuning. Nou en daar gaat het stuk passief inkomen uh, skyrocket, want zo heb je helemaal geen tijd meer die je besteedt aan de klanten. En hè, zij nemen de kennis tot zich en zij kunnen dus weer verder. Dit is bij uitstek handig voor mensen die zich bijvoorbeeld schamen voor iets. Niet zo snel naar een therapeut zullen gaan, naar een psycholoog zullen gaan. Die het allemaal niet zo ernstig vinden wat ze hebben of hebben beleefd. Of die gewoon geen ondersteuning willen. Die wel de kennis willen, maar niet uh, ja, willen begeleid worden zeg maar, op... Persoonlijk vlak of één op één of in een groep. Dit laatste, dus die online lessen, die kun je natuurlijk op de automatische piloot gaan verkopen. En daar tref je dus ook dat passief inkomen aan. Nu is het wel zo, en dat is wat heel veel financiële shamanen dus niet vertellen. Een succesvol online business kun je ook zien als een draaimolen. He, je moet hem aanslingeren en als hij draait en er zitten mensen in, nou, dan gaat het allemaal op de automatische piloot en gaat het lekker. Het is alleen wel zo dat je hem aan moet blijven slingeren. He, op het moment dat jij je handen ervan afhaalt, dan gebeurt het dus weinig. He, dus er, zal altijd, er zullen altijd marketing inspanningen nodig zijn. In de vorm van, nou, dat, dat is weer een hele andere video, daar vertel ik je later wel meer over. Uh, in elk geval kan je dit soort dingen ook grotendeels uitbesteden of hulp bij inroepen, zodat je verder kan groeien. Nou, mijn vraag aan jou is, ga ze nou bij je laatste drie tot vijf klanten? Welke kennis jij hebt overgedragen en zat daar een gemene deler in? Is dat wellicht jouw eerste aanzet tot het krijgen van passief inkomen? Omdat je dat gaat gieten in online lessen, video's met opdrachten, waardoor je mensen... Makkelijker kunt helpen, meer tijd overhoudt en straks een fantastische online training hebt. Ik wens je heel veel succes en ja, laat hieronder even weten of dit met je resoneert of je hiermee aan de slag gaat. Ik ben reuze benieuwd. Fijne dag!